Oh, kijk, kijk, kijk. Hey, Party Time Television. Zes jaar. Gefeliciteerd, Wahalla. Gefeliciteerd, Nijmegen. Welkom allemaal. En heel hartelijk, liefdevol, welkom. Danslap. Danslap, ja. Ah, leuke naam. Ja, dankjewel. Dansbare techno, uh, ja, mensen vonden het op zich wel chill. En uh, ja, hopelijk kan het nog een keertje later dit jaar of zo hier uh, in de grote zaal. Ja, en dan wel eerste keer dat je draait? Nee, tweede keer dat ik in de uh, vorig jaar, uh, afgelopen kerst, stond ik in een kleine zaal te draaien. Alleen daar kon ik wel gewoon echt hele harde S draaien. Dus, dat was gewoon... dus er kwamen mensen op een gegeven moment ook wel op af. Dat is echt een stond uh, Lekker hard gewoon. Ja, ik vond, het, uh, ik vond het wel leuk om eigenlijk te draaien. Het is ook de laatste verjaardag hier van de Walhalla. Dus, uh, ja, gefeliciteerd! Wel... Ja, gefeliciteerd Dan jij ook! Met het culturele erfgoed. Uh. Yeah. Uh, wat vond je zo van de Walhalla en wat zijn jouw beste herinneringen van de Wahala? Mijn beste herinneringen waren ja, af te zien wel nou, hè? Met Zenus Wochenende sowieso. Met uh, Trunket, die afsloot, waar het licht te gingen aan, maar hij ging gewoon doordraaien. Iedereen stond vooral, het is echt super vet. En sowieso, uh, de sfeer is gewoon echt super chill hier altijd. Relaxte mensen, niks moet, weet je wel. Beste plek van Nijmegen. U hoort het, beste plek van Nijmegen. Ja, wat is jouw mooiste herinnering aan de Walhalla? De vijfjarige bestaan en de vierjarige bestaan, ja. Uh, dit moment. De eerste Evenhuis nice Day die het hier een keertje in door deden en dat het min 28 graden was. Dat was wel een hele aparte, maar ook een hele mooie ervaring. iedereen in finale uit zijn plaat. Maar het was eigenlijk veel te koud. Was dat de eerste Evernuis nice x -mas? Ja, eigenlijk een beetje wel ja, geloof ik wel ja. Ja, zoiets is koud. En wat was jouw website ook alweer? Ja, ik heb geen website. Jo man, te gekke helmen man. Ja, dankjewel. Ja, start je goed. Ik stuur een mailtje naar je, die zo lang is. En dan heb je alle momenten wat ik heel mooi vind aan Wallen. Uiteindelijk, Want eigenlijk, elk moment aan me is is supermooi. Ja, goed met jou. Ja, jaar Walhalla. Ja. Dat is jullie mooiste herinnering. Ja, dat was echt fucking luip. Ik weet helemaal niks meer van de hele avond. Alleen heel veel lichten en heel veel skate -rems en heel veel rare shit wat ik nog nooit gezien had. Wat heb jij in zijn leven en de Walhalla betekend? Alles. Alles. Alles. Waar zit de camera? Ja, hij is even kende Oh, ik ben betrapt. Ja, ik ken het. Ik heb het vaker gezien. <laughs> even leden voor twee vragen bij die check. Wij zochten iets leuks om te gaan doen en ik kwam dit tegen via Facebook dus uh, vandaar dat we hierheen zijn gekomen vanavond. Dus Is je eerste keer hier? Ja. Eerste keer? Ja, eerste keer hier. En vind je het leuk? Ja, super. Super leuk? Echt heel erg leuk. En daarom zit je hier maar? En daarom zit ik hier maar, ja. Met je vriendin? Ja, hij moet af en toe een beetje bijkletsen, toch? Wij zien elkaar niet zo heel vaak, dus... Uh... Dus dan ga je hier bijkletsen? hierbij letten of toen dansen doen en uh, ja ja. ik kan er ook zo heen tevoorschijn over oké okay, okay. Ik ben, uh, ik ben een BNR, bekende Nijmegenaar. Bekende hey, ben Nijmegenaar. Ze noemen me ook wel Hubert Prols. En we willen het tegen hem zeggen dan. Ja kijk weet je, het maakt niet uit hoe het gaat als het, mag het Weet je? En je bent nooit een Johnny niet zonder matje. Dat is lastig hè met muziek. Dat was echt mooi hoor. Nee, nu verstond ik wel. Maar dat is lastig met muziek, dat heb je hè. Wat? Ja! Dat heb je! Dat heb je!